Hallo, ik ben Dagmar Oversteins van het Jouwvoluciecentrum en in dit filmpje wil ik je kort uitleggen hoe je de Jouwvolucie-behoeftebepaler goed kan gebruiken. Als het goed is heb je deze nu voor jou liggen. Hè? En de bedoeling is van de Yo evolutie behoeftebepaler ten eerste dat je van op een afstand naar energieveretende situaties kan leren kijken. Ten tweede gaat het ervoor zorgen dat je veel meer uit je emotie kan gaan en dat je dichter bij jezelf aankomt, wat heel goed gaat voelen. En ten derde gaat het ervoor zorgen dat je daardoor veel meer overzicht hebt op de mogelijkheden die er zijn om in actie te komen. En je gaat zicht krijgen als laatste op waar gaat het voor jou echt om. Waar wil je eigenlijk naartoe? Dus, hoe doen we dat? Ten eerste... Denk aan en een energievretende situatie die op dit moment ja, toch wel wat um, storend is of energie van je vraagt of eh, die lastig is. Als je dat hebt, dan ga je in deze bovenste rijen, hè, want die kleuren staan voor de vijf emotionele basisbehoeften, ga je hier eens kijken en kruisjes aanvinken dat je zegt van ja, dit mis ik heel erg in die situatie. Ten tweede ga je kijken naar oké, okay, er is altijd één basisbehoefte meer relevant dan de andere. Dus ga echt eens voelen in je lichaam waar, als je aan die situatie denkt, heb je nu het meest of het eerst behoefte aan. En als je dat gevoeld hebt, ga dan deze zinnetjes eens lezen, die onderste rijen, en dan ga je uitkomen bij één of heel soms twee, maar meestal één van die vijf emotionele basisbehoeften. En dat geeft je dan de kans om stap 4 te doen en om daar al een actiestap rond te leren nemen. Heb je zoiets bij het invullen van dit van oh, dit interesseert mij wel, hier wil ik verder mee aan de slag en ik wil nog meer input in hoe ik dat dan allemaal moet doen en wat we daar nog allemaal in te leren is. Reik dan uit naar ons. Stuur mij een berichtje via social media of um, stuur mij een mailtje. En uh, dan ga ik heel graag samen met jou bekijken wat de volgende stappen is die we kunnen zetten binnen het yo Want We willen er heel graag voor zorgen dat jij helemaal in jouw succes kan staan. Veel succes! Doei!